Amalia Dekker. Een van de kinderen van Roelof Dekker en Schoentje Mouillon was Amalia Dekker, die later trouwde met Salomon van der Veen. Amalia kreeg zes kinderen. Behalve haar zoon Mannes zijn al haar kinderen, zijzelf en haar kleinkinderen vermoord in Auschwitz. Uh, op ons lijstje staat op het adres Rembrandtlaan 50, nou u ziet hier 52 staan. Het steentje ligt hier, normaal ligt het bij de woning, maar het, het steentje ligt nu hier vanwege het feit dat het huis Lonerstraat 20 voorheen aan de overkant lag. Op de plek van die auto. Omdat het een beetje lastig was om een steentje midden op de weg te leggen, hebben we hem hier laten plaatsen. Dus, dit was uh, de plek waar. Amalia van de Veen-Dekker was de moeder. En Isaac van de Veen was de zoon. Die hebben hier gewoond. En die worden hier herdacht. En er is een steentje voor gelegd. Het woord, het uh, uh, Imeroriam, wordt uitgesproken door Jolande, Jolande Vos. Dank je. Uh, Amalia van de Veen-Dekker woonde hier dus samen met haar zoon Isaac. Amalia werd geboren op. 28 oktober 1870 in Assen. In 1894 trouwden ze met Salomon van de Veen. 23 jaar was ze toen. Salomon werd geboren op 6 augustus, 6 augustus 1865 in Westerbork. Amalia en Salomon gingen na verloop van tijd in de Lonenstraat wonen... Zij ze hebben zes kinderen gekregen. De oudste schoontje werd in 1895 geboren. Zij trouwde toen ze 19 was met Joël van Koevoorde uit Groningen. Joël was koopman en kelner. Ze kregen een dochtertje, Clara. Clara was blind. Alle drie zijn ze op 16 april 1943 in Zobibor vermoord. De tweede dochter, Saartje, kwam in 1898 ter wereld. Zij trouwde met Philip Cohen uit Winschoten. Ze kregen vier dochters, Jetta, Rebecca, Amalia en Schoontje. Alleen Amalia heeft de oorlog overleefd. De rest van het gezin werd in Sobibor om het leven gebracht. Zoon Joël, geboren in 1905, was getrouwd met Saartje van de Veen Aronius. Ze hadden een dochtertje, Amalia, geboren in 1941. Dit gezin woonde in Amsterdam. Joël is in Sobibor vermoord, zijn vrouw en dochtertje in Auschwitz. Johannes, geboren in 1910, was getrouwd met Leentje van der Veen Simmeren. Hij was kapper van beroep. Het gezin woonde in Groningen. Ze hadden een zoontje Salomon, geboren in 1940. Van dit gezin heeft niemand het overleefd. Alle drie in Auschwitz vermoord. Isaac, roepnaam Isi, het nakomertje, werd geboren op 9 februari 1916. Vader Salomon overleed al voor de oorlog in 1933... Hij was toen 68 jaar. Je zou kunnen zeggen dat hem veel leed bespaard is gebleven. Amalia bleef in het huis achter met haar zoon Issy. Issy heeft zoals vele Joodse jongens en mannen in een werkkamp gezeten. Issy werd vermoord op 30 september in Auschwitz. Nog voordat zijn moeder afgevoerd werd naar kamp Westerbork en werd vermoord op 2 november 1942. Amalia, 72 jaar, Issy, 26 de enige overlevende van het gezin Amalia en Salomon van de Veen was Mannes, geboren 1902. Vernoemd naar zijn grootvader. Hij heeft de oorlog overleefd omdat hij met een niet-Joodse vrouw Johanna Toxopeus was getrouwd. Zij kregen in 1942 een dochter, Lugina Amalia. Haar roepnaam is Ina. Mannes was net als de andere gezinsleden heel erg muzikaal. Hij heeft nog heel lang op de accordeon gespeeld die zijn broertje Isi in bewaring had gegeven en na de oorlog weer is teruggegeven aan Mannes. Mannes is in 1991 overleden. Helaas was het voor mevrouw Ina Medema van der Veen niet mogelijk om hier vandaag aanwezig te zijn. Ik ga nog iets voorlezen uit het boek van Hans Seidel, een asser jongen verteld uit 1984. Isi en Joël van der Veen. Prachtkerels. Ze venten overdag met manufacturen in een groot pak op de fiets heel Drenthe af. En s'avonds maakten ze dikwijls muziek in afgelegen dorpjes. Zoals die keer in Uffelten, tijdens een dankdag voor het gewas. Ze vroegen mij om mee te gaan. Zo gingen we op de fiets van Assen naar Uffelten. Een hele avond spelen en diep in de nacht weer terug. En dan hadden we vijf gulden verdiend. De instrumenten hadden Isie en ik achter op de fiets en Joël had zijn dikke trom op zijn rug met riemen vastgemaakt. Er was juist een nieuwe wals uitgekomen. Wij speelden die al in de swing Music Makers. De titel was Ik zoek een meisje. Op de heenweg vroegen beide jongens steeds Toe Hans, zing dat liedje nog even. En zij probeerden het mee te zingen. Dat ging de hele weg zo door. En toen we s'avonds in te begonnen, kenden zij het helemaal en we hebben het vaak daar met succes gespeeld. Einde citaat.